Wee! Hallo! Hello. Oh, mijn ballon is leeg. Oh, is wel. Hallo iedereen! Nou, uh, ik zit nu in de auto. Ik wacht op uh, Marit. En dan gaan we naar Leeuwarden, want we staan nu op het moment in Grauw. En dan gaan we iets heel leuks doen en dat vertellen we jullie straks. Ik ben hier nu met Mie. Ja. Rella, hoi! <laughs> <laughs> en dit is een stukje vlog Behind the Scenes, als jullie daar komen. Heel goed zien. We staan nu ergens in Tresor om een leuke filmpje voor jullie op te nemen. En hier zijn Hi. Marit en Marieke. Nou. En Short. Oh, short, de man van Tresor. En onze Kameraman. filmploeg van één persoon. Die staat al even de... de uitzicht, uh, het uitzicht te checken. Nou, doei, toppers van... Leelmoor, de studiestad, Mirella, Geertje en natuurlijk onze oude vertrouwde, Talita. Nee, oude! Onze lijfleider Lolke. Jolke. Hoe doe je haar nou? <laughs> nou, en de grote vraag van vandaag is, zit Talita Haar wel recht? Ja, op het recht dat is wel heel belangrijk. En we hebben hier een heel mooi uitzicht. Ja, op? Jij denk dat Aangezien nee, ja, niet iedereen even lang is bij ons, wordt daar rekening mee gehouden. Goedemorgen, creatief zijn. Ja. Goedemorgen, daar ben ik weer. Dit is weer een nieuwe dag uit onze weekvlog. We hebben inmiddels het busje opgehaald. Een hele grote bus. Yes. En dit is mijn collega Panos. Hoe dan? We recht rechtdoor? Ja, we moeten rechtdoor. En we zijn nu onderweg naar... Uh, Live intro. Lijp intro, ja. We moeten eerst naar Leeuwarden Studiestad, het kantoor van Leeuwarden Studiestad. Om de spullen voor Lijp intro op te halen. En dat zien jullie zo. Of niet, Banus? En we hebben alles opgehaald. En daar is Mark ook aangekomen. Ja, een beetje hoor. Een beetje. Een <laughs> maar. Verder van me. Ja, verder van mee. Zijn is. Gaan we de bus leeghalen? Want die zit ineens vol. Die zat ineens vol. En ik heb. <laughs> Nou, tot straks. Anders laat even onze kleding zien. Hoop. Oh. Like, Rumac. Hoppatee. En wat staat er op je mouwen? Ik weet Een niet. En Rabobank. Oh, oh, oh. Op dit moment zijn we een SeaTag aan het opblazen. Nu dicht, nu dicht. Ja, maar ik kan het niet hebben. Heb je er zin in, Mirella? Yeah! Vergeet het, het niet uh, te denken als ja. Je kan het, je kan het, je kan het! in Leeuwarden-Stuurstad is er ook een sportvereniging, nou ja, sportvereniging, Leeuwarden-Studentensport. En dit is een van onze sporters van vandaag. Dit is... Mhader, Mhader, Mhader, m e h a d n En vandaag zijn we hier druk aan het kickboksen. En volleyballen, circuitje en ja, noem het maar op. Daar achter in de sportbooi. We is toch veel. Nou, dit zijn allemaal nieuwe studenten. Nou, succes nog. Thank you.